Een bijzondere hardloopwedstrijd trok dit weekend 220.000 deelnemers.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 Een apprun waarbij iedereen op hetzelfde moment start en loopt voor onderzoek naar dwarslesie. Zondagmiddag deden meer dan 220.000 hardlopers mee aan de Wings for Life world Run. Deelnemers leggen hierbij zoveel mogelijk kilometers af totdat ze na ongeveer een half uur worden ingehaald door een virtuele auto. Waar je loopt maakt dus eigenlijk niet uit. Hardlopers in de regio konden ervoor kiezen om te rennen door een bijzonder parcours van de Nijmeegse Sint Maartenskliniek. Bij de Wings for Life World Run gaat het er anders aan toe dan bij een reguliere hardloopwedstrijd.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 De wiegische deelnemer Ton Arts heeft zelf een dwarslesie, maar dankzij een majo kan hij een stukje meelopen. Een is eigenlijk een, een zachte exoskelet, die ondersteunt mij bij het lopen. Zo gauw ik een beweging maak, geeft hij de steun. Oké, okay, en hoe werkt dat dan? dan? Um, ja, ik word helemaal vastgezet en zo gauw ik zelf bewe bewegingen maak, dan ondersteunt hij automatisch. Doe ik niks, gebeurt er niks.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 Wereldwijd staat het bedrag op 5,8 miljoen euro. Een workshop die niet alleen ontspannend, maar ook stimulerend is voor lichaam en geest. Elke eerste zondag van de maand geeft Irma Soetekau Tai Chi en Qigong... ...oftewel een Body Mind Fit Workshop bij de Uiterwaarden in Beuningen. Wij mochten afgelopen weekend een ochtendje meekijken. Nihau. hao. Ni hao. Probeer even te landen. Klein knikje in de knieën. Het staartbeen een beetje naar beneden, dus een zitbeweging maken. Ja, daardoor vlak dit een beetje af. Tai Chi en Qigong zijn eeuwenoude bewegingskunsten. Irma Soetekau geeft iedere maand aan een kleine groep deze Body Mind Fit Workshop in de buurt van het dijkmagazijn in Beuningen. Ja, het is complex om dat even simpel uit te leggen, maar het is eigenlijk beginnen met een soort uitlijnen. Van sta ik goed? Probeer niet achterover te hangen. Kan ik connectie maken met de mooie natuur hier in deze omgeving? Kan ik connectie maken met, met mijn gehoor? Hoor ik het water stromen? Hoor ik de vogels? Kan ik goed geaard zijn? Zet ik mijn voeten goed neer? Kan ik uit mijn hoofd gaan? Volgens Irma heeft deze workshop positieve effecten... ...en is het zelfs op de langere termijn gezond. In eerste instantie is door de juiste houding en de goede ademhaling die je gaat maken... ...ga je dus al ontspannen en beter en dieper ademen... ...waardoor pijn kan verdwijnen en minder wordt, want spanningen lossen op. Maar met name merk ik heel veel mensen en ook vooral jongeren die hier rustiger van worden. Hoor het water, voel de wind. En ga dan automatisch weer inademen. Het komt vanzelf. We zijn dat niet meer gewend. Je wordt er wordt ook heel rustig van lijkt me. Ja, zeker. Maar sommige mensen in het begin juist niet. Omdat de gedachten als een grote duivel steeds door het hoofd spelen. Dus voor die mensen is het heel goed om te doen. Korte bewegingen maken. Je ziet dat ik heel veel kracht en chi opbouw. Om een aanval te kunnen maken. Tegen te houden. En hier toch... Je denkt dat ik ontspan, maar hier zit de chi, de energie. En weer zacht zijn voor jezelf. Kijk over het water. Rust, rust. Zometeen in het RN7-regio-nieuws. Ze waren zo dichtbij, maar in de laatste 20 minuten raakte NEC toch nog op achterstand tegen Herenveen en verloren de Nijmegenaren met 2-3. Zometeen de reactie van trainer Rogier Meijer. NIC heeft de tweede aanwinst voor volgend seizoen binnen. Het talent uit de Ajax-opleiding, Sontje Hansen, staat op het punt om de transfervrije overstap van Amsterdam naar Nijmegen te maken. Buiten NIC had Hansen nog andere opties om naartoe te gaan en dat waren niet de minste namen. Onder meer het Manchester United van Erik ten Hag zat achter de rechtsbuiten van Ajax aan. Eerder werd al bekend dat ook Mees Hoedemakers in de zomer transfervrij overkomt van SC Kambuur. De Wereldwinkel in Wiegen gaat officieel heropend worden. Op zaterdag 13 mei, tijdens de Vertreeddag, gaat de winkel in de touwslagersbaan officieel weer open. Reden van de tijdelijke sluiting was dat de winkel een compleet nieuwe inrichting heeft gekregen van 20 februari tot 27 maart. De officiële opening van Wereldwinkel is zaterdag om half twee... met onder andere burgemeester Renske Helmer Englebert. Kasteel Wiegen is deze maandag het decor van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch. Het is alweer 30 jaar geleden sinds het programma De Wiegische Locatie voor het laatst aandeed. Op Facebook laat het kasteel weten zo'n 750 bezoekers te verwachten. Wanneer de bewuste aflevering wordt uitgezonden, is nog onbekend. Het nieuwe vier tussen Batenburg en Demen is feestelijk gedoopt. De elektrische pont heeft meteen een nieuwe naam gekregen en gaat vanaf nu door het leven als Bato-sfeer. Mevrouw Nelly van Gent mocht de pont dopen, zij is de oudste inwoner van Batenburg. Deze week is het de Vertreedweek. Wijchen is een vertreedgemeente en dat betekent dat er in de gemeente speciaal en bewust aandacht wordt besteed aan vertreed, oftewel eerlijke handel. Vanochtend werd voor het huis van de gemeente de vertreedvlag gehezen. Zaterdag speelde NEC de belangrijke wedstrijd tegen Herenveen, ...een rechtstreeks duel voor een play plek voor Europees voetbal. NEC moet plek 8 vastzien te houden ten koste van Herenveen en RKC. Met nog vier wedstrijden te gaan zijn het finales. In een uitverkocht Stadion zagen 12.000 NEC-supporters... ...dat NEC eerst op achterstand kwam. Nog voor de rust maakte NEC de gelijkmaker... ...waarna ze in de tweede helft zelfs de voorsprong pakte. In de laatste 20 minuten ging het mis voor NEC en met een enorme blunder van keeper Jasper Sillissen... ...verloor NEC uiteindelijk de wedstrijd met 2-3. Ja, en dan bal je toch als trainer. Ja, hard uiteraard. Hè. Zeker ook uh, omdat het denk ik niet verdiend is. En uh, zeker ook omdat uh, uh, in de tweede helft wij denk ik gewoon de 3-1 moeten maken. Uh, op basis van het spel en op basis van de kansen. Ja, en op onbegrijpelijke manier verlies je dadelijk de wedstrijd. Wat is het gevoel nou? Ja, je hebt een goede wedstrijd gespeeld. Ik denk dat het gelukkigste heeft gewonnen. Hoe, uh, hoe ga je deze wedstrijd nou? Hoe kijk je hierop terug? Uh, ja, wat, wat ik zeg. Ik bedoel, ik denk dat we op, op basis van het voetbal. Hè, eerste helft redelijk, tweede helft goed. Uh, ik denk dat we niet veel kansen hebben weggegeven. Ook al heb je drie goals tegengekregen. Ja, dan is het extra zuur dat je verliest, natuurlijk. Alleen. Uh, ja, we, zullen, we zullen verder moeten schouders eronder houden, proberen bij Twente te stunten ja, en dan kijken of we ons terug kunnen vechten. Dat is de enige opdracht die we hebben en de enige mogelijkheid ook. Het was vandaag een vrij warme, maar vooral ook benauwde dag. Het was eigenlijk een prima 20 graden, maar de lokale buien zorgden voor veel vocht in de lucht, dat het nogal klam deed aanvoelen. Morgen ziet het weer er even heel anders uit. Vanavond krijgen we te maken met een flink regengebied... en eigenlijk trekt dat morgenavond pas weer het land uit. Een kletsnatte dinsdag dus met een temperatuur rond de 17 graden. De dagen erna krabbelen we langzaamaan iets terug. Woensdag houden we nog met de nodige buien te maken bij een graad of 16. Maar donderdag neemt het aantal buien alweer flink af en is het vaker droog. Tussen de bijen door laat de zon zich af en toe even zien. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Nu op RN7 kun je kijken naar de streek in. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.